A Magazine. Met al het nieuws uit de gemeente Altena. Met dit uur. Fiets en ontdek jouw dagelijkse eten langs de weg. Je dagelijkse eten kopen bij stalletjes langs de weg, kwekerijen, boerderijen en kleine winkeliers. Zoveel mogelijk eten uit je eigen streek, minder plastic verpakkingen verbruiken, minder verspilling. En je steunt er ook nog eens de ondernemer uit jouw regio mee. We gaan zometeen praten met Jacqueline Peekhamoen. Zij is voorfietser van Fietsen volg mijn eten in Altena. Een bijzonder initiatief wat op Facebook groeiend is. En we gaan zometeen met haar maar eens praten over dit bijzonder initiatief initiatief. Fiets en ontdek jouw dagelijkse eten langs de weg. Ja, je dagelijkse eten. Kopen bij een stalletje langs de weg, kwekerijen, rechtstreeks bij de boer of bij een kleine winkelier. Zoveel mogelijk eten uit je eigen streek, minder plastic verpakkingen gebruiken, minder verspilling en je steunt ook nog eens die ondernemer uit je eigen regio. We gaan erover spreken met Jacoline Peek, zij is voorfietser van Fietsen voor mijn Eten Altena. Jacoline, goedemorgen. Goedemorgen uh, allemaal uh, uit Altena. Ja, Jacqueline, waar komt dit idee vandaan? Nou, um, ik heb vorig jaar uh, Maya van der Ende ontmoet en die fietst al drie jaar lang op de fiets. Uh, haar dagelijkse boodschappen bij elkaar op de supermarkt om. Zij heeft uh, dat in haar gezondheidspraktijk uh, merkte ze dat we ja, mensen moeilijk in beweging te krijgen zijn. Nou in deze tijden van uh, corona mag je heel veel dingen allemaal niet, maar fietsen mag je en je mag eten kopen en hoe is het dan leuker om dat uh, lokaal te doen en uh, ja, de mooiste plekjes aan de weg uh, te vinden in je eigen, in je eigen gemeente. Ja, ja, Als ik op zoek ga op internet naar uh, fietsen voor mijn eten, dan, dan zie ik heel veel initiatieven uit heel Nederland. Is dus Altena ja. een, een nieuwe regio die erbij is gekomen? Ja klopt, uh, ik ben als eens uh, 15 of 16e regio uh, bijgekomen die een uh, lokale Facebookgroep heeft waarin je, ja, de bewoners ook graag actief mee uh, helpen om uh, nog meer uh, plekjes te ontdekken waar je boodschappen kan, uh, kan halen. En vooral uh, te inspireren, mensen in beweging te zetten. Je hebt een doel om te gaan fietsen, niet dat je denkt van oh wat moet ik nu weer gaan fietsen. Maar je hebt nu een doel om uh, bijvoorbeeld langs een uh, route de stalletjes op te zoeken en uh, boodschappen mee te nemen en uh, lokaal te vullen. Zoals ik uh, gisterenmiddag met uh, mijn buurvrouw Aanma in uh, Uppel waar ik woon, kwam bij Spalk bijvoorbeeld aan. En uh, nooit geweten dat ik een dat en winkeltje zat. Dan denk je nou, in je eigen buurtschap? is er ook nog genoeg te ontdekken en dan wil ik graag voor heel Altma op de kaart uh, zetten. Ja, ja, dus kortom het doel is om dus met de fiets de boodschappen te halen gewoon bij de boer om de hoek. Maar dat, dat is wel neem ik aan een tijdrovende klus om op de fiets te stappen en dan langs al die ja, verschillende adressen te gaan. Hoe, hoe ziet u dat? Uh, nou, ik heb uh, gisteren dus een uh, route gedaan van uh, zo'n 20 kilometer, maar goed, je kan ook kortere routes uh, doen. Uh, dat was een rondje Uppel, Uitwijk, uh, Woudichem, uh, Sleewijk. Maar je kan ook dichterbij uh, doen natuurlijk uh, in je eigen omgeving. En uh, ik heb daar ook een, uh, een vrijwillige uh, pers- -houwelingen bij die uh, daar ook een mooie routes voor uh, gaan doen die uh, wat korter uh, qua afstand zijn. En uh, ja, hoe meer spaaltjes bekend zijn, hoe leuker je een korte route ook kan maken. waar je verschillende producten als uh, kaas, brood, uh, vlees bij elkaar kan, uh, kan halen. En het zijn niet alleen de boeren, maar ook de, de kleine middenstanders. Uh, waar je uh, ja, met de bakker en de slager zeg maar, uh, je boodschappen kan doen. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het ook gewoon heel leuk, want je ontmoet ook nieuwe mensen. Nieuwe ondernemers misschien die je nooit eerder, hè, wat u net zelf uh, vertelde, nog nooit eerder hebt ontmoet. Inderdaad, en, uh, nou, gisteren hebben we ook een aantal keer een live video gedaan en de buren gaan eigenlijk om 4 uur thuis zijn. Nou, 5 uur waren we nog niet thuis, <laughs> omdat het gewoon gezellig is om onderweg dan even een praatje te maken en wat, uh, ja, wat uh, is er dan allemaal. En dat je mensen uit grote steden ook tegenkomt die in Uppel en in, uh, ja regio altijd naar hun boodschappen komen doen. Dus, dus uh, ik zou zeggen, uh, samen maken van Nederland, de gezondste gemeente van Nederland. Ja. Ja, ja, en, uh, eet, drink, geniet uh, heerlijk en eerlijk van het platteland waar niet mee geknoeid is en uh, puur uit je eigen spreek. Ja, Jacqueline, ja, ja, nu, nu is het ook zo dat mensen dus uh, van tevoren op, op de website kunnen kijken welke ondernemers aangesloten zijn. Dus mensen kunnen het rondje ook zo groot of zo klein maken als ze dus zelf willen. Ja, inderdaad. Ja, ja zeker. En uh, je hebt dus de website waarop je op de kaart uh, aanwist. Kunnen gewoon gratis uh, hun eigen adres opgeven, aanmelden daarin. Op het uh, tipformulier: fietsenvoormijnetennl tip. En uh, als je kijkt op regio Altena, dan kan je zien wat er al is ingevuld. Daar missen ze ook nog een hele hoop. Dus uh, ook uit alle omstreken van Altena, uh, let op wat er nog mist en voeg ze toe. En in de Facebookgroep kan je dus ook uh, ja, foto's plaatsen van wat je gehaald hebt of uh, wat je ervan gekookt hebt. Recepten kunnen gedeeld worden, fietsroutes kunnen gedeeld worden. Laten we er uh, nog een club voor maken. Ja, ja. En ja, ik ben in uh, januari begonnen. En binnen een week zaten we binnen een week op 102, uh, 100 deelnemers, leden in de groep. En dat ging zo hard dat ik uh, om handjes extra vroeg en vrouw uh, te hoge dan Janneke de Vries uh, sloot me gelijk aan. En inmiddels zitten we boven de 650 uh, leden die uh, meekijken en reageren en doen. En uh, heel veel andere mensen ook uitnodigen in de buurt, vrienden, collega's, maar ook rekenkundigen. Ja, Ja, ik ben sinds uh, van de week ook uh, lid van, uh, van de Facebookgroep. En ja, het valt mij op, het zijn vooral ook een groepje mensen die de schouders eronder zetten, de wereld verbeteren, minder uh, plastic verbruiken, uh, beter ja. voor je eigen gezondheid. Het, het is een hele positieve groep hè? Zeker weten, ja. Het, uh, het heeft beweging, uh, sport in zich, uh, gezonder eten, bewuster uh, ook de lokale ondernemers uh, te steunen. En uh, ja, ook een gezellige groep van te maken en daarmee uh, ja, een uh, nog gezelliger en uh, gezondere gemeente van te maken. Nou, mooi om te horen. Goed, nog eventjes de boekhouding op een rij. Waar kunnen mensen de Facebookpagina vinden? Dat is uh, fietsen voor mijn eten streepje Altena. Nou. Als ik in uh, Facebook op de groep zoek, fietsen, en alta, dan komt u mij gelijk bovenaan, want dat is misschien omdat ik er erg uit in ben. <laughs> Volgens mij moet u zo te vinden zijn. Nou. En dan, uh, je kan sowieso al meelezen, het is een openbare groep, maar als je dingen in wilt delen, uh, een bericht wilt plaatsen, dan, uh, dan moet je even lid worden. En het kost niks, het kost niks voor de, de, voor de ondernemers, maar ook niet voor de bezoekers, om vooral zo... Uh, Drempelloos mogelijk mee te kunnen doen. Nou mooi is dat. Goed. Ja Peek, u bent de volfietser van de Fietsen voor mijn Eten Altena. Nou, bedankt voor het gesprek en voor uw enthousiasme en uh, succes. Oké okay, dankjewel en uh, we zouden graag nog meer leden willen toevoegen aan de groep dus uh, deel en nodig uh, graag uit. En, dankjewel voor de tijd. Ja graag gedaan. Dag hoor. Oké okay, groetjes. Ja.